Hallo, ik is Rita Malan. Vandaag praat ons over geestelijke oorlogvoering. Ons het reeds gesê dat trauma mens beïnvloedt niet net in je lichaam en jou siel nie, maar ook in je geest. En hier geestelijke geestelike component van trauma moet ons baie keer aanspreek die geestelike oorlogvoering. En hoe doen ons dit? Ons doen dit door gebed. So met ander woorde ons bid vir bevrijding. Maar Jezus Christus het reeds aan die kruis gesterf. En voor ons die winnen gegeven oor alles wat ooit nog met ons kon gebeuren. En daarom bid ons in de naam van Jesus Christus en die bloed van Jesus voor enige bevrijding. Die gevecht behoort aan God. Kom ons bid samen so een bevrijdingsgebed. Heer Jezus, hij waar die vrede voor is. Ons kon vragen dat hij nou voor ons zal komen toemaak en vol en hij zelf in ons zal komen bevestigen. Met die vrede, zodat so ons niet kan rustig raak. Maar Jere ons vrouw ook dat hij voor ons zal komen toemaak met die kracht van die liefde en dat hij ons onder die bescherming van die bloed zal kom plaatsen. Jere ons bid nou dat elke poging van die bose, wat probeer om met die machten van die duister ons in die tronk van trauma opgesluit te houden, dat hij dit nou zal komen vernietigen in die naam van Jezus Christus. En dat I lucht in ons zal komen inschijnen, in elke plek waar het donker is. Ons vraag ook, heren, dat I alsjeblieft daar waar ons misschien een doodzijd in ons voelt. Dat I voor ons zal kom leven geven met die levende water. Jere, ons bid ook dat I nou elke effect van trauma, of dit nou schok of pijn, of hartzeer of woede is, negatieve gedachten ons bid nou dat jy dit komen ons. Om die waarheid te sê, Heere, ons komt sidd het by die kruis. Daar waar jy reeds vir ons die oorwinning bewerkstellig het. En ons sê vir jy, dankie Jezus, dat jy reeds het gedoen het. Ons als jy kinders niet een geest van vrees nie, maar ons het een geest van kracht en liefde en selfbeheersing. En daarom staan ons nou op in onze autoriteit en ons neem ons beheer en autoriteit terug van die trauma wat het bij ons kon proberen steel het. Ons kon verklaren in die naam van Jezus Christus dat trauma niet meer ons levensbeheer beheer nie, maar ons kom plaas op niet ons levens onder je beheer, Vader. Ons vrouw, ook nou, Jezus, dat iedere kracht van die geest, elke traumatische herinnering wat kon vestig het in elke cel, elke orgaan, Elke sintuig, elke gedachte, en elke emotie, in ons lichaam, ziel en geest. Dat u het nou zal kom verwijderen en uitkancelen met die bloed van Jezus. Zodat so ons totaal kan vrij wees van trauma. Jere God, ons komt gee aan u al die eer voor die bevrijding van ons trauma. Ons bidden in die naam van Jezus Christus. Amen.